Ja, vanmiddag op een persconferentie, nog gebroedelijk naast elkaar en nu hier aan tafel. Ik moet zeggen, demissionair minister-president waarschijnlijk. Dat bent u nog, hè? Zeker. Maar u zit hier eigenlijk meer als partijleider van de VVD. Ja. En uh, Diederik Samson gaat niet in het kabinet, zit hier als partijleider van de Partij van de Arbeid. En vanmiddag was er dus die persconferentie. Nou, dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Ja, de politiek is, niks is zo grillig als de politieke realiteit van de dag. Uh, wij zijn ook geen fusiebesprekingen begonnen tussen partij van Arbeid en vvt Dat zou ook nooit lukken. En van echte vreugde over zo'n akkoord kun je dan ook niet spreken. Want deze twee partijen denken heel verschillend over heel veel zaken in Nederland. We zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. Dat betekent dat wij beide over onze schaduw moesten heen spreken. Het is gelukt en ik ben daar trots op hebben elkaar naar oog gekeken en besloten ook met elkaar zaken te gaan doen. Samenwerken, elkaar de hand reiken, bruggen slaan. Als ik het beiden zie dan heb ik het idee die twee willen heel erg lang met elkaar gaan regeren. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. sluit we daar zeer bij aan. Ja, er kwamen nogal een tweets binnen met de vraag of de heren hun kostuum en das op elkaar hadden afgestemd. Kunt u dat bevestigen? Er is alleen contact geweest over de das. Omdat inderdaad in de campagne vaak bleek dat we dezelfde das om hadden. En uh, er gingen ook geruchten dat u gesignaleerd was in een bekende herenbodenzaak te Den Haag... met de opdracht aan het personeel, ik wil zo'n pak als Rutte. <laughs> kunt u, al van, kunt da u dat bevestigen? Heel dat verstandig. gerucht is al van een tijdje geleden en het ging eigenlijk andersom. Uh, ik was in die zaak en uh, toen vroegen zij, wilt u ook zo'n pak als Rutte? <laughs> uh, want het schijnt dat jij daar ook wel eens iets koopt. Dus, uh, maar dat heb ik nog, daar heb ik me nog niet aan gewaagd. Ik heb een uh, pakkenleverancier uit uh, Leiden, een hele goede.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 Een beetje vlak in... na het lenteakkoord. Ja. Ja. Een etentje bij andere mensen, of wat jullie samen. Nee, gewoon met het. Ja? <laughs> Wiens initiatief was dat? Ja, gezamenlijk eigenlijk. Ik, ik, vond, ik vind dat je, als minister-president contact moet hebben, goed contact moet hebben met de fractievoorzitters van alle partijen, zeker van de grotere partijen. En eh, Diederik Samson was toen net gekozen, overweldigend gekozen door zijn partij als leider van de Partij van de Arbeid. En toen hebben we. Ja, bij mijn favoriete tokootje in Den Haag. Klein euh, Indonesisch eethuisje, weer heerlijk ja, zitten eten. Klikt het een beetje tussen jullie? Ja, omdat we eigenlijk die avond vooral hebben gesproken over wat we buiten de politiek doen. Uh, ja. Namelijk uh, uh, dat Diederik Samsom uh, actief is geweest als straatcoach, actief is geweest bij de sociale dienst. En daar uh, regelmatig een dag in de week, of uh, bijna structureel een dag in de week mee bezig was. En ik wilde gewoon weten, deed hij dat dan omdat dan misschien de buitenwacht zou denken, wat leuk dat die politicus er ook nog wat naast doet. En toen kwam er zoveel passie en wat hij had meegemaakt, wat hij had gezien en hoeveel jongeren daar in de problemen zaten. Nou, ik geef zelf een paar uurtjes les in het onderwijs en we zaten eigenlijk die ervaringen uit te wisselen over hoe jonge mensen in het land soms door eigen toedoen, soms door het systeem op een gigantische manier in de problemen kunnen komen. Maar toen was die campagne nog beginnen, dus er was iets van een klik tijdens een etentje. Nou, in ieder geval, ik dus merkte bij Diederik Samson, was de oprechtheid van hij dat deed. En ik vind het ontzettend belangrijk in de politiek dat mensen ja, echt met passie hun werk doen. Dat hoef je niet eens te zijn, maar dan... Andersom ook? Met u ook iets ja, van Ja, het viel mij toen op die avond inderdaad. We hebben voornamelijk gesproken over ons gezamenlijk uh, werk wat niet het werk in de politiek is. Dus lesgeven, dan wel straatcoachen of achter de balie bij de sociale dienst zitten. En uh, hoewel wij heel verschillend denken over hoe je dit land het beste de toekomst in kan helpen, was die passie heel erg gedeeld. Want dat gaat eigenlijk over dezelfde groep. Jongeren die iets van hun leven willen maken, die daar soms een duwtje in de rug bij nodig hebben, soms een wat strengere hand bij nodig hebben. Dat doe je als leraar, dat doe je als straatcoach en dat doe je ook als medewerker bij de sociale dienst. En ik merkte daar, oh god, hoe lang was het? Drie uur? Dat we continu daarover zaten te praten en dat we ja. het eigenlijk nog moesten hebben over uh, de, de politiek. Ja. <laughs> nou ja, en over de campagne, want die moest nog beginnen, die campagne. Ja. Die zou uiteindelijk ook behoorlijk tussen jullie gaan. Laat even kijken wat er toen zo'n beetje werd gezegd. Het waren twee jaar waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. Het gevaar zit erin dat met de Partij van de Arbeid we over wat langere tijd... tienduizenden banen minder in Nederland zullen hebben. Dat vind ik bedreigend voor heel veel mensen. Ja. Het, uh, en dat is een rechtstreeks gevolg van het programma van de Partij van de Arbeid. Ik onderstreep arbeid. Dat type politiek, dat type doen van beloftes voor verkiezingen... waarvan iedereen voelt, snapt en weet dat ze niet zullen worden waargemaakt... en inderdaad ook elke keer gebroken worden... Dat is het grootste ondermijnen van het vertrouwen in Kijk. Nederland. Maar Roemer of Samsung is voor u één pot nat. Dat is voor mij echt één pot is dat, Vindt u dat laatste trouwens nog steeds? Uh. <lacht> <lacht> u kunt het slokje nee. water nemen. Dus. Nee, dat niet. Kijk, wat ik, wat ik wel vind is, is uh, ja, dat, dat de politiek inhoudelijk... is de Partij van de Arbeid echt een geprofileerde partij, links van het midden. En de verschillen met de socialistische partij zijn veel kleiner dan die waren in de jaren negentig. Dat is een feit. Ja. Nu gaan, laten we even teruggaan naar dat moment. Dit zijn allemaal de dagen net voor de, voor de verkiezingen. Het is spannend. Uh, je probeert geprofileerd en scherp te zijn in de debatten. Dan komt de avond van de verkiezingen. Hoe, hoe, hoe, hoe volg je die eigenlijk? Heb je dan contact met elkaar? Want het ging ja. een beetje om, om u beiden wie er zou kunnen winnen. Ja, want uh, nou, tien voor negen kregen wij dan de eerste informatie over wat er om negen uur de exit poll zou zijn. Dus dan weet je 40-41... Dat was natuurlijk in absolute getallen een ongelofelijke uh, ja, meevaller, een opluchting. Uh, mijn partij had nog niet zo lang daarvoor op 15 zetels, in de, uh, nog maar drie weken daarvoor op 15 zetels gestaan in de peilingen. Dus dat voelde als een enorme opluchting. En tegelijkertijd ook wel uh, de, de min of meer groeiende teleurstelling. Want ja, 41, dat was zijn uitslag. En 40 was die van ons en we weten uit enige ervaring dat... De exit poll zal altijd iets beter voor de Partij van de Arbeid zijn dan het eindresultaat. En ook deze keer was dat helaas het geval. En daar hadden jullie contact over? Nou ja, we, we sms'ten in eerste instantie van jeetje, spannend. Nou ja, ja um, en toen op een gegeven jeetje, moment werd het jeetje, nog wat... Ja, Ja, natuurlijk. ja ik denk, weet niet hoe jij erbij stond, zat op dat moment, maar dat was waarschijnlijk ja. hetzelfde gevoel. We hadden het natuurlijk nooit verwacht die avond. Nee. Hè? Dat we, we hadden wel het idee dat het zou gaan tussen ons twee, maar dat mm -hmm. in die laatste 24 uur nog zoveel mensen naar deze twee partijen zouden toetrekken. En ik kreeg ook zo'n sms'je om tien voor negen van een contact, uh, ik geloof bij RTL, en dan werd hij zei, het is 40-41. Ik sms ze terug, voor wie is die 40? Toen <laughs> zei hij al, nee, 41 voor jou. Zei, oh, spannend wordt het dan. Toen kwam dus die uitslag, die, die we inmiddels kennen. Uh, hoe lang duurde het toen voordat jullie aan tafel gingen zitten? Een gesprek uh, hadden daarna, een echt onder vier ogen gesprek? Nou, Kijk, die avond hebben we wel even gebeld. En uh, toen werd duidelijk dat we de volgende dag al, en dat was ook uh, zoals de procedure natuurlijk nieuw, maar toch al afgesproken was... Uh, allemaal, alle fractievoorzitters bedoel ik dan bij de Kamervoorzitter. Uh, en dan ja, zo snel mogelijk uh, proberen, dat was toen nog Gerdy Verbeet, uh, zo snel mogelijk uh, een, een verkenner aanwijzen en dan de procedure starten. Dat gebeurde allemaal met alle anderen erbij. Ja. En uh, wij hebben toen uh, uh, tegen elkaar gezegd, nou ja, het zag er wel naar uit dat, welke constellatie het ook zou worden. Toen was het nog onduidelijk of ook andere partijen mee wilden uh, doen en gezamenlijk mee wilden doen. Maar in ieder geval, deze twee zouden het toch wel het met elkaar moeten gaan uitzoeken. Hè? Dus? S'avonds zijn we bij elkaar gaan zitten. Dat ja. was dus donderdag 13 september. Ja. En s'avonds is dat dan weer in een restaurant? Of wat, wat, wat, wat ja, op de... een geheime locatie. Oh ja? Waar <laughs> was dat? Dus? Geen idee. Ja. En hoe lang zit u dan bij elkaar? Niet zo heel lang. We hebben natuurlijk anderhalf uur. Waar we waren natuurlijk allebei totaal <laughs> afgemalt en back-off <laughs> van de Maar ja. met z'n tweeën? En... Heeft u toen, toen gevraagd... Als wij een kabinet gaan vormen, doe jij dat mee? Ook. Ja, ja. ja zeker. En dat zei, ik, wat ik, zei ik, u toen? Nee. Het <laughs> antwoord nee? herinnert Ja, ik zei nee, want ik had natuurlijk al uh, dat ook in de campagne beloofd. En daar had ik ook over nagedacht over hoe dat uh, verder zou gaan. We hebben ervaring met um, niet de grootste zijn, wel in de coalitie zitten, de partijleider het kabinet in uh, laten gaan. En daar het profiel dan net zien weg, ja, wegkleuren, feitelijk. Uh, dat wilde ik voorkomen. Ja. Daar had ik ook uh, uitgesproken ideeën over. Die heb ik nog steeds. Maar zei u alleen nee of heeft u er nog wat aan toegevoegd? Ik heb ook aangegeven dat ik uh, iemand in gedachten had die. Uh, want ik snap heel goed dat uh, Mark Rutte uh, dat vroeg. Want ja, dat is toch een soort commitment en hey, een commitment aan een gezamenlijke klus. Die doe je dan gezamenlijk vanuit dat kabinet. En het is dan vaak uh, premier Financiën, dat, dat type samenstellingen. Uh, maar ik heb toen gezegd: ja, mijn commitment is er. Ja. Uh, want ik heb iemand in gedachten, uh, Lodewijk Asscher. Die naam heeft u toen genoemd. Ja. En hoe reageerde ja, u toen? Ja, zeer positief. Lodell ja, Asscher is natuurlijk een uh, formidabel talent en een formidabel politicus. Uh, maar ik dacht op dat moment, uh, het zou goed zijn als Diederik Samson in het kabinet gaat zitten. Hij heeft me overtuigd, ook de dagen daarna, uh, dat de keuze die had gemaakt. Frits Bolkestein heeft hem in het verleden ook bij de VVD zo gemaakt. Dat mm hij -hmm. ook juist, en zeker ook in de combinatie met Assje in het kabinet, ook heel goed kan zijn. En ja. ik merkte op een gegeven moment dat er geen beweging in te krijgen was. Juist. Hoe lang, <laughs> en toen ben ik gestopt met zeuren. Hoe lang, lang ben je uh... daarmee bezig geweest met dat zeuren? Nou, niet zo lang. We hebben het begin ja, van de week erop ja. dat eigenlijk ja. al beslecht. En toen was het wel duidelijk dat ja. hij daar heel uh, goed over had nagedacht. En dat was voor mij ook belangrijk. Dat hij heel bewust die keuze had gemaakt. En denk nou goed, als dat echt. Een afweging is, die ook zijn voordelen heeft, uh, dat de leider van de Partij van de Arbeid uh, mm -hmm. de fractie leidt. Uh, dan gaan we het zo doen. Maar, maar toch even... namelijk uniek, dat, een, dat dus voordat een formatie, of zelfs gesprekken over een regierakkoord zijn begonnen, eigenlijk al vaststaat wie de vicepremier wordt van nou ja, de partij. ja, nee, dan moet het natuurlijk allemaal nog wel lukken. Het zou eigenlijk raar zijn als je niet van tevoren, je gaat een campagne in met, met het doel de grootste te worden. Dat was in mijn geval een wat hoog gegrepen doel uh, op 15 zetels, niettemin was dat doel er. En nota bene, nog bijna bereikt ook. Maar je gaat dat... En dan gaat, hoort daar dus ook bij dat je gaat regeren. Daar hoort dan ook bij... Althans, daar denk je dan over na in welke samenstelling je dat doet. Het zou raar zijn als ik dan een dag voordat we straks op het bordes staan... Uh, ga bellen met deze om te vragen of je nog vicepremier zou willen worden. Wanneer belde u met, uh, met, uh, met Asje? Begin juli heb ik met hem daarover gesproken. Heeft u toen gesproken over deze constellatie? Of heeft u gezegd, ik wil sowieso... Met wie we ook gaan regeren, dat jij bij mij in het kabinet komt. Nou kijk, bedenk wel, begin juli stonden, we, stonden wij op een zeteltje op 15. Er stonden overigens bijna alle andere partijen ook zo ongeveer op 20. Ja. Uh, dus het was nog een soort kakel van, iedereen sprak toen over een mogelijk vijf partijen in het kabinet. Mm -hmm. Dus ik zei ook toen tegen Looswijk, ik, heb waarschijnlijk, ik mag waarschijnlijk als we gaan regeren twee ministers leveren. Dan uh, wil je er één van zijn. Dat was ongeveer uh, de constellatie. Maar we, inderdaad wel al in uh, de samenstelling als vicepremier. Ja, ja. Dus N Nemport, hij zou het moeten worden. Uh, als hij ja zou zeggen, wel. Ja. Ja. Kostte dat moeite? Nou, dat kostte tijd. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vroeg hem ook ruim van tevoren, zodat hij die tijd mocht en kon nemen. Om daarover na te denken. In Amsterdam een succesvolle wethouder. Uh, ja. zou best zijn klussen willen en kunnen afmaken. Uh, een gezin. Uh, nou ja, je vraagt nogal wat van iemand en ja. daar mag je best even de tijd voor nemen. Maar dan, dan wil je misschien ook een beetje betrokken worden bij de onderhandelingen. Als je denkt dat je vicepremier wordt? Betrokken, ja. ja en hoe, hoe gaat dat? Nou ja, zoals wij ook in een klein team andere mensen hebben betrokken bij wat we aan het doen zijn... en hoe we dan elke stap zetten, is Lodewijk Asje ook redelijk betrokken geweest. Hij heeft niet mee Is een paar keer langsgekomen? Nee, we hebben, gewoon, uh, we hebben tegenwoordig wat digitale uh, mogelijkheden om elkaar uh, ja. <laughs> daarover te informeren. Ja, ja, maar hij is dus eigenlijk behoorlijk op de hoogte gehouden van de onderhandelingen? Uh, ja, gedurende het proces, uh, ja. ja. Meneer Rutte, er nog humeuren en temperamenten waarvan u dacht... ik moet even rechtstrijken met die asje Nee. We hebben stevige uitspraken over elkaar gedaan als je dat bedoelt. Maar ja, dat gaat ja, in de politiek zo. Ja. Dat hebben wij in de campagne ook gedaan. Dat zijn... ja, goed, u belt vaak met elkaar en u gaat uit eten en u deelt de stopdassen en dat soort dingen. <laughs> maar, maar met Asje was u nog niet zo intiem, dachten wij, of wel? <laughs> uh, nee, maar uh, wat hij... Oh ja, God, wat heeft hij ook mij gezegd een keer? Nou, het was Laat net me even, even luisteren. Dan hou je de dag ja, gezellig. Kijk even wie deze boodschap <laughs> <laughs> brengt. Hè. Je ziet dus één iemand... Je als een soort blije koorbal zegt, je kunt je vingers erbij aflikken, dat ik je geld afpak. Een blije koorbal die ons geld afpakt. Asscher ja. is, is een van de leukste politici van Nederland, maar hij verzuurt zo. Als je <laughs> zei dat naar aanleiding van de presentatie van het vorige kabinet wat u, ja. wat u voorzat. En, en dat, toen had u het over waar rechts Nederlandse vingers die bij gaan Niet bij de presentatie, hadden. dat was toen de informatie was vastgelopen een Juist. paar weken daarvoor. Ja. En, en dat, dat ergerde hem kennelijk. De nee, dat... de presentatie ergerde hem, hij ja. vond dat... Uh, dat we ons voldoende uitstraalden wat we zouden doen. Wat dat ook betekende voor heel veel mensen in Nederland. Ik heb heel goed geluisterd. Hij zei niet, het is een korbal, maar hij staat erbij als een korbal. Nou, is al een stuk minder. Erg. <laughs> dus uh, kijk, als, nou, dat, als dat alles is, dan gaat het wel lukken. Oké, okay, genoeg daarover.